Nou, uh, ik ben uh, Alastair Meijer dus, uh, ik ben zowel werkzaam in Utrecht bij de Universiteit voor Humanistiek in de Master Zorg, Ethiek en Beleid als universitair docent. En daarbij uh, heb ik ook nog een uh, iets kleinere functie als postdoc onderzoeker bij het Medisch Centrum waar ik onderzoek doe, actieonderzoek, heel leuk onderzoek met begeleiders en verstandig de zorg naar vrijheidsbeperkende maatregelen, um, wat ik eigenlijk, dit heet dan een workshop, wat oh, misschien zo suggereert dat jullie aan het werk moeten hebben, maar ik ga gewoon uh, een verhaal vertellen en jullie af en toe uh, uitdagen om uh, mee te denken, interrumpeer me vooral. Uh, met vragen, maar ook met ervaringen. En jullie zijn een vrij breed publiek, uh, breed gezelschap. Dus ik denk dat het juist interessant is om die verschillende perspectieven te horen. Um, ja, ik ga dus niet een uh, soort van oefeningetjes doen met. want dat vind ik altijd. Dat ja, vind je bent wel heel neutraal, zeg? Ach, ja. Ja, dat, ik, dat hebben jullie al genoeg gedaan ook. Okay? De, de, de, de laatste. Ik had wel een oefening gedaan, maar ik dacht nee, het is nu het is hartstikke warm hier. En ja, middag, die zijn moe. Hey, ik vind het al bijzonder dat jullie nog iets sprekenbaar hebben. Maar goed, dus dat is zo'n beetje wat er ja, ik overal, Overigens. Even een persoonlijke noot. Uh, ik ben vader van een zoontje met een verstandelijke beperking. Hij heeft het Down. Dat is Samuel. Hij is vijf jaar. Uh, dus uh, dat verklaart, enerzijds, mijn affinite affiniteit met uh, deze sector, maar ook met technologie. Wij maken zelf voortdurend gebruik van allerlei technologieën. Op de iPad, bijvoorbeeld, ik heb een heel leuk. Uh, een steunend gebaren appje, wat hij heel tof vindt. Heb je nog meer kinderen? Nee, uh, nog niet. Nee. <lacht> <lacht> <lacht> uh, en uh, Samuel heeft uh, wel heel veel medische problemen gekend, de eerste drie jaar. Heel veel thuis zijn kuisgreden. Gaat nu heel goed met hem hoor. Maar dus ook kwamen met allerlei verschillende vormen van zorg en technologie ja. enzovoorts. Overigens was ik ja. al bezig met mijn promotieonderzoek toen ik samen werd geboren. Ja. Um, dus de aanleiding om dat onderzoek te doen ligt eigenlijk verder terug. Het is mijn Engelse grootvader, ik ben half-Engels, vandaar mijn Engelse voornaam. En ik heb ook een paar jaar in Engeland gewoond. En mijn Engelse grootvader uh, kreeg gegeven moment vasculaire dementie. Die moest uh, in een aandeurwoning gaan wonen, extra zorg. En dit was al uh, oh, dus 1997 hoor. Uh, maar ze vonden zichzelf toen al heel high-tech, want ze hadden een polsbandje die als hij uh, de deur uitliep, want hij had de neiging om gedrag vertonen, uh, een alarm afvingen en daar gelijk een verzorgende voor zijn huis stond, tot zijn grote ergernis overging. I'm just going shopping, zei hij dan. En uh, dat, ik was toen ook al hier, uh, toen filosofie en sociologie, en ik vond dat gewoon interessant, van ja, hij heeft enerzijds is er iets wat hem bewegingsvrijheid geeft, ze hoeft de deur dus niet op slot te doen, anderzijds wordt er wel meer toezicht op hem gehouden en kun je afvragen in hoeverre hij nou daadwerkelijk vrij is. Nou, uh, voordat ik dieper in ga specifiek op het onderzoek, eerst breed, à la meno dan, dus, kwijtblijkbaar, uh, waarom zou je ethisch onderzoek doen naar technologie? Is het niet gewoon dat we een beetje bang zijn voor het nieuwe? Misschien kun je me wel herinneren, internetbankieren, toen dat net geïntroduceerd werd, ja, er waren er best wel veel mensen die dat toch wel een beetje een raar of eng idee vonden. Dat je dus niet meer naar een bank gaat om je geld over te maken. En straks gaat dat verkeerd of gaat iemand aan de haal met je rekening. Is hier iemand die niet internetbankiert? Nou goed. Dus is het niet dan gewoon een kwestie van gewenning? Hè? Uh, en is bijvoorbeeld technologie in de zorg ook niet zoiets waarvan je zou kunnen zeggen, nou goed, uh, dat is gewoon een kwestie van even wennen eraan. Nou, op een gegeven moment dan weet het wel en dan... Um... Voordat ik daar verder op doorga, even een definitie van technologie. En jullie graag vragen uh, als je een definitie van technologie zou moeten geven. Mag ik nog even naar de vorige? <lacht> even kijken, angst voor het nieuwe. Maar wat ik dan vaak met technologie zie, is niet angst voor het nieuwe, maar angst voor minder persoonlijk contact. Dat, ik denk dat daar in zorg iets zit. Van ja, maar dan wordt er een, op afstand iemand en dan kan ik wel bellen en dan zie ik mijn begeleider, maar dat is niet persoonlijk. Ja. Dus ik weet niet of het het nieuwe is, maar ik denk vooral dat daar in zorg een puntje ligt. Overigens, dat is een bezwaar die ik ook... Heb gehoord bij het internetbankieren. Hè? Ja, oké, okay. dat je niet meer persoon naar de bank komt naar de bank te Dat mee je een gezicht ja, ja. voor je krijgt en zo. Maar ja. dat, is, dat maakt het niet minder legitiem. Nee. Dat is een reële angst. Ja. Ook voor mij straks als mijn zoontje. Uh, het zal ongetwijfeld ook een, een vorm van zorg, ondersteunen, heeft hij okay. nu al overigens. Uh, anders kon ik hier niet graag zijn, dankzij het PGW. Um, dus uh, ja, dat, dat is ook mijn zorg. Uh, de vraag is alleen of dat een, uh, een legitiem ethisch argument is, om wel of niet zorg, uh, toe te of, uh, technologie toe te passen in de zorg. Um, wie wil? Dat zal ik gelijk aan jou vragen? Oh, nee. de, zeg, ik mag, mag van alles uh, zeggen hoor. Techniek, techniek, techniek. Een vorige, vorige deelnemer zei, iets wat onbegrijpelijk is voor me. Dan uh, sluit ik mee op. Ik ben zelf wel heel a-technisch. Zelfs de Ikea stoelen krijg ik niet zelf in elkaar. <laughs> dus misschien had ik vorige keer met de poten zo naar buiten. En misschien als je a-technisch kan opschrijven. Het weet je misschien nog ik niet. Volgens mij zijn dat, uh, de bedoeling van techniek is volgens mij dat je... Uh, door uh, gebruik te maken van dingen, zaken of zo, techniek, dingen gemakkelijker maakt. Zoiets. Dat is een mooie definitie. Denk ik. Ja. Dat zou kunnen. Voor jou. Uh, ja. Zo zou je het willen in ieder geval. Ja, dat is mijn wens. Ja. Nee, oké, okay, prima. Ik denk dat Iemand anders die iets heel anders onder techniek of technologie verslaat? Ondersteunend, denk ik. Ondersteunend, ja. Een ondersteunen, hulpmiddel, hulpmiddel. Hulpmiddel. Om ja. iets moeilijks makkelijker te maken. Ja, dus ja, wel een beetje. Maar kwaliteitsverbeteren. Ja. Sorry? Verbeteren van de kwaliteit. Van de kwaliteit, ja. Maar niet door een mens. Ja, zeg je? Niet door een mens. Techniek of technologie zie ik niet als. Dus dat is een zaak, een systeem, het is door een zaak, ja, het ding vangen. Een systeem. systeem. Het staat los van de mens, mensen. Zie je dat? Ja. Oké. Okay. Ik, heb... ik spaart het mensuren uit. Over ja. het algemeen. Efficiënt is het Vind jij dat ook? Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. Ik, ik kan echt... iemand opbellen of ik kan naar hem toe lopen. Ja. En het is 9 van 10 keer is het efficiënter dat ik bel dan ja. dat ik helemaal naar iemand toe loop. Ja. Of appen zelfs, hè. Nog wat innen. Ik, ik heb een paar definities van, uh, van een paar techneuten uh, die ook op TEDx hebben gesproken. Heb ik even op een rijtje gezet. En een zegt alles wat naar je gehoord is uitgevonden. Ja, maar het is eigenlijk geen definitie van wat het is. Het is een soort van omschrijving van uh, wat, maar wat is nou techniek zelf? Ja, ja. ja klopt maar ik vond het wel aardig. Het is wel dus, leuk, ja. Uh, ja. ja. Um, nou goed, deze dan. Alles wat het nog niet goed doet. Ja. <laughs> dus dat is een beetje in dezelfde categorie, hè. Deze komt misschien iets dichter in de buurt van wat jullie uh, bedoelden. Alles wat bruikbaar is bedacht door de menselijke geest. Als je kijkt naar de etymologie van techniek, dus de het oorspronkelijke betekenis, He, dan komt dat uit het Griekse technologiame, ja. technee. Logos is reden of ratio of leer. En technee is dan vakmanschap. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen de technologie, in, de, in ieder geval in de ouderwetse zin van het woord, is de omzetting van bronnen uit de natuur overigens. Want dat woord is vaak ook, he, dat technee ook nog iets onnatuurlijks is ofzo tot uh, ja, ondersteunende gereedschappen of, of ook ambachten, dus dat is dan ook de omheen die mensen in staat stellen om ja, als het ware controle te krijgen over hun omgeving of in ieder geval om zich aan te passen in hun omgeving. Tegelijkertijd, hè, als ik denk aan technologie, denk ik ook wel vooral aan dit soort moderne hardpoint, maar misschien nog wel intelligentere vormen echt. Smart technology, smartphones, echt denkende systemen die, waarvan je ze ook steeds meer ambient assistive living technology in de zorg terugziet, die ons manier van leven niet alleen beïnvloedt, maar misschien ook wel nog meer vormt. En dan is het de vraag: wat wordt er getemd of wie wordt er getemd? Temmen wij de natuur met hulpbronnen? of worden wij door die technologie als het ware getend, um, de terughoudendheid waarmee vaak over technologie in de zorg of zelfs ook toen met internet markeren wordt gesproken dat uh, of die ambivalentie daarover dus uh, die, die, die vindt ze oorspronkelijk al, al al ver ver ver terug ik weet niet of jullie de mythe van Prometheus kennen Griekse mythe was een, een halfgod die de techniek van de vuur stal van de goden en bracht aan de mens He, dat is natuurlijk een hele waardevolle techniek, vuur waarmee je dingen kon, kon smelten, vlees kon bakken um, en daarvoor werd hij ook gestraft um, het grappige is dat uh, Prometheus nu een schot is van de TU Delft maar het geeft een beetje aan dat we al, al uh, vroeg een, een, ja, niet helemaal goed wisten hoe we ons moesten verhouden door, tot technologieën. Plato, misschien een filosoof bekend voor jullie, was erg wantrouwig te, ten opzichte van de technologie van de schrijver. De dialogen van Plato kunnen jullie misschien wel. Um, en ik kan me er ook wel wat bij voorstellen, want ik leid zelf ook een beetje aan Google Namelijk dat ik uh, de neiging heb om als ik niet op iets kan komen uh, om het dan gelijk op te zoeken met als gevolg dat mijn paraat steeds minder wordt <laughs> niet handig is als je af uh, en toe voor je klas staat. Um, maar dat is nog wat anders ambivalentie dan, uh, dan echt kritisch zijn. Hè? Echt, dat men echt technologie als een bedreiging zag, dat kwam eigenlijk pas aan het einde van de 19e eeuw. Zo schreef Samuel Butler een boek, Era One, A World Without Machines. Uh, dat had te maken met industrialisering natuurlijk. Maar zeker ook uh, de, ja, de, de, de zeer destructieve vormen van wapentechnologie die gebruikt werden in de daarop volgende twee wereldoorlogen. En ja, het is ook wel iets wat omschreven wordt als techno antagonisme, dus dat je technologie echt ziet als een bedreiging, niet alleen voor onze autonomie of vrijheid, maar waar jij het ook een beetje over had, hè. voor onze menselijkheid, hè. in hoeverre zijn we nog wel mens. Um, ik had deze van uh, Google geplukt. En Sony is altijd wel vrij innovatief geweest als het gaat om uh, consument entertainment producten. En je kunt je misschien die uh, ambivalentie ook wel voorstellen als je ziet hoe razendsnel technologie zich in de afgelopen 50 jaar in ieder geval heeft ontwikkeld. Um, het is bijna niet meer bij te houden wat, wat er... Ja, ik bedoel, ik heb ook een smartphone die nu al zo verouderd voelt, daar lijkt hij ook op ontworpen en um, En ik wil dus even een filmpje laten zien. Ik weet niet of je het zeker weet het doet, om even aan te geven dat die snelle ontwikkeling ook um, invloed heeft op hoe we over technologieën nadenken. Misschien kennen jullie het al, jij kent hem al.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 I rest my case. <laughs> Om maar aan te geven, en misschien kun je je dat nog wel herinneren, uh, ik was, ik kijk het toen, 18. Uh, ik weet dat ik het ook, ik was daar, ik weet niet eens waarom, maar ik was daar best wel tegen, dus ik heb het ook tegengehouden. Van, uh, ik hoef geen telefoon. van... Nou, uiteindelijk ben ik ook gezwicht. Dus, uh. Maar kijk het even terug, want het is een heel geestig filmpje. Um, dus... Om maar even ook aan te geven van dat er onze normen over wat dan ook uh, wenselijk is, ook qua gedrag bijvoorbeeld uh, aan het veranderen. Hè? Dit, dus evenementen, dus ik geloof dat dit de Boston Marathon is. Dit is uh, eigenlijk opmerkelijk dat zij niet aan het registreren is met een telefoon. Dus. Uh, dit ken je misschien ook wel. Ik ga zelf graag ook af en toe naar een concert. En het verbazen me altijd over het feit dat mensen de hele tijd met hun telefoon zo staan. Dus het verandert ook wel gedrag, hè, het hebben van een mobiele telefoon. En ook de normen die daarmee gepaard gaan. Hè. Er zijn ook alweer, er zijn bijvoorbeeld ook restaurants waarbij je je mobiele telefoon moet inleveren of een mandje moet doen weet een keer bij een concert, dus, uh, zei de zanger van de band waar we waren, uh, of iedereen alsjeblieft uh, verdorie die telefoons uit kon zetten, wat vervolgens ook gedaan werd. Dus, uh, dus die normen verschuiven ook, maar uh, om maar aan te geven dat uh, uh, ja, technologie uh, en ook de normen daaromheen voortdurend in ontwikkeling zijn. Is hier iemand die uh, zich heel erg identificeert met zijn, uh, die se zegt ik, ik neem alleen, ik heb alleen een iPhone of een kinderen heeft die dat zeggen of uh, jij lacht. Ja, ik heb het. <laughs> ja. Ja. Ja. Ik ga niet voor een ander. Nee, jij hebt echt een, een, een, een ja. gebruikersmakers waarschijnlijk. Ja. Ja. ja. En ik heb voor mijn werk een andere en oh, verschrikkelijk. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. ja. ja. Nou, het zal je verbazen, maar. In de zorg, in de zo'n chronologische zorg ook, zijn er ook gewoon managers die zweren bij een of ander domatica-systeem. De Domatics 2000 of zo. Dus het is, uh, soms kan het ook hè, bepalend zijn voor wat voor technologie je dan ook gaat uh, gebruiken. Nou ja, zoals ik al zei, het vormt ook nieuwwaarde. Op de Hogeschool van Amsterdam hebben ze nu een nieuwe regel dat er niet meer in het weekend geëmaild mag worden omdat uh, mensen dan toch de neiging hebben om hun e-mails te gaan lezen en voelen dat ze daarop moeten antwoorden. Dan zou je kunnen zeggen: Nou, zet het gewoon uit een weekend, maar sommige mensen vinden dat toch moeilijk. Uh, met als gevolg dat deze nieuwe regel er dus is. Lijkt me wel lastig te handhaven, overigens. Uh, want wat gebeurt er als je dan wel een e-mail stuurt, een weekend? Maar uh, ja, ik. ik Vermoed dat jullie jullie telefoons op zacht hebben gezet. Iemand die dat nog niet heeft gedaan, mag dat nu wel doen dan. maar Dus, de, de, dus dat zijn ook dat zijn soms ook hele impliciete. <laughs> soms zijn weg. het hele impliciete normen, soms zijn het expliciete normen. De stiltecoupé, is daar ook een bekende voorbeeld van. Ja, en waarom hou je daarvan? Want dat is dan wel een keer heel interessant. Wat spreek je daarin aan? dat ik niet constant naar dat geouden hoor van anderen Ja, yeah, dus dat is, dat te zegt gewoon Als ik maar één helft van een gesprek voel, yeah. dat vind ik vooral fijn Dus als hij op speaker stond, vond je hem prettig? Ja, als andere mensen met elkaar aan het praten zijn. <lacht> ja. Of als hij op speaker staat, misschien vind ik het dan ja. ook minder. Misschien moeten moet we dat een keer zeggen. Dan ja. kan je op speaker zitten, dan kan je meedoen. <lacht> dat is leuk. Ja. Ja, dat het. Um, wat grappige is vaak... Als we het hebben over technologie, en zeker technologie in de zorg, dat ja, die technologie zelf vaak wordt dus beschouwd als ethisch of moreel neutraal. He, je zou kunnen zeggen van, enerzijds de technologie van het mes kun je op een goede manier aanwenden, als een chirurg die zijn uh, patiënt uh, opereert. Of op een niet minder goede manier. Maar die technologie zelf, he, dat mes zelf, dat is neutraal. Of zoals in Amerika zeggen, guns don't kill people, people kill people. Het is alleen een vraag in hoeverre dat wel realistisch is. Dus Frans filosoof, Bruno Latour, die veel heeft nagedacht over de werking van technologieën, die zegt eigenlijk, ja, technologieën hebben eigenlijk ook een soort van normatief script. Die geven ook aanwijzingen, zoals een script dat een toneelstuk van een film zou doen. Uh, hij noemt dan het voorbeeld van de hotelsleutel die, die verzwaard is uh, gemaakt door de hotel eigenaar omdat ze wilden dat mensen die sleutels nou eens een keer wel terugbrachten. En Als je zo'n lomp ding in je zak hebt, dan zou je hem eerder terugbrengen dan uh, als het licht is. Of ja, ja, tegenwoordig zijn er pasjes natuurlijk. Uh, maar misschien wel een simpeler voorbeeld is dus de verkeersdrempel. Dat is ook een technologie. En wat zou dan het script zijn hier? Langzamer rijden, ja. Ja? Als je het breder zou, zou bekijken, wat zou ook een script kunnen zijn? Veiligheid. veiligheid. Ja. De rekening houden met kinderen. Ja, prettige leefomgeving van kinderen, veiligheid, inderdaad. Zo zie je maar dat het een heel simpel techniekje als een verhoging van de weg dat daar, daar best wel dieper onderliggende normen in kunnen zitten. Of in ieder geval normatieve aanwijzingen of clues. Maar is dat toch ook een hulpmiddel om een bepaald doel te bereiken, technologie? Ja, maar ja, een hulpmiddel die niet per definitie geheel ethisch neutraal is. Nee, Maar het hulpmiddel kan toch dan, net zoals over die uh, wapens... Het, gaat... het hulpmiddel kan uh, zeker een wenselijke uh, uh, uitwerking hebben, ja. maar dat betekent nog steeds niet dat je kan zeggen dat het, uh, dat daar niet bepaalde ideeën of opvattingen over wat wenselijk zou zijn aan te grondslag liggen. En datzelfde geldt natuurlijk. Uh, dit is dan een, een, laten we zeggen een redelijk straightforward technologie waar de algemene consensus toch wel is dat dat wenselijk is in een woonwijk. Ja. Aan de andere kant, er zijn ook wel uh, ideeën over hoe een snelweg moet worden ingericht, hoe hard daar gereden moet worden en zo. Dan wordt het alweer wat lastiger. Er zijn ook bepaalde zijn, opvattingen over veiligheid, maar ook over vrijheid. Ja, en, of ja, dan wel een soort van VVD, keihard, rijden-achtige soort vrijheid, maar toch, dat, er zijn allerlei opvattingen die daaraan ten grondslag liggen. Uh, dat is eigenlijk. Wat ik zeg, niet meer, niet minder hoor. Dus niet van wat eh, stom vanuit ethisch oogpunt of zo nee. dat het er is. Nee, technologieën zijn niet per definitie neutraal. Misschien nog wat duidelijker voorbeeld. Wat is dit? En wat zou dan het script zijn of de ingebouwde norm? Niet starten als je hebt gedronken. Ja. Dat wil niet zeggen dat, je, dat we dat dan maar slaafs volgen altijd. Hè? Of dat wij slaaf van de technologie zijn, dat dus je zou kunnen zeggen, nou ik heb een neefje en die laat ik gewoon even erin blazen, of een vrouw of zo die wel nuchter is. En dan, kun, en dan kan ik alsnog rijden. Als je een death wish hebt ofzo, maar. Uh, <lacht> Om maar aan te geven dat die normen niet per se uh, ja, ons, ons handelen totaal uh, overnemen. Misschien is dus dit ook wel een wat duidelijker voorbeeld. Want, uh, wat, wat is hier het script? Je fietst over de voetspaden. Ja. Ja, is het ja Rechts ja, hoort. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, als dit ja. uh, jullie dochter was, wie, wie zou je liever willen hebben als die dochter? Linker. Die linker? Ja? Mijn dochter is die linker. Ja. mijn, ja. mijn ja, ook. Waarom? Nee. Nee. Ja, ja. ja, ja. ja, ik kan ze Ik ben zelf die linker. Oh, dat de, de, de linker linker is. Ja? Ja. Ja. ja? Zie je, dus, de, dus zo zie je maar. De, als je zou zeggen, dit is de, de, de laten we zeggen, de eerdere technologie, betekent niet dat mensen die dan maar altijd slaafs hoeven te volgen, betekent ook niet per se dat wat wij moreel, of misschien zelfs esthetisch, wenselijk vinden, dat dat altijd het beste is om te doen. We zouden zelfs kunnen aanmoedigen om, zeker kinderen, om af en toe ook een risico te nemen. Ten aanzien van die eerdere opgelegde normen, ik geloof niet dat er een agent is in Nederland die uh, dat meisje een boete hiervoor gaat geven. Maar, de, maar daar moeten we wel ja, blijvend afspraken over maken, hè, wat wel of niet menselijk is. Nou, dus is... de schuldvraag als er een auto-ongeluk uh, ontstaat bij het, uh, een auto en een fietser in het donker, ja. dan uh, ben ik benieuwd wat de rechter weer gaat Ja, ja we slaan hier geen haaien de tanden. We er altijd de schuld, want het aansprakelijkheid. Ja, precies. Ja. Ja, dat hebben we zo met elkaar afgesproken. Maar dat geldt niet in elk land. En de gemeente heeft dit ook getolereerd? Dan zouden ze het wel een paar al hebben. Oh, dit is heel erg gek hoor. Of ze zijn er niet in. Of een technologie. Ze gaan het een nek ja. ja, voorzetten. Anders ja. blijft die komen. Ja, dat is dan misschien ook weer niet wenselijk omdat het er niet mooi uitziet. <laughs> maar. Om maar aan te geven dat mensen ook creatief kunnen en ook in de zorg met nieuwe technologieën. Dat, dat zie je dus ook, dat blijkt ook uit onderzoek, dat mensen niet altijd maar slaafs datgene hoeven te volgen wat een bepaalde technologie aan hun oplegt ofzo. Of de normen die daar ten grondslag liggen. En soms is dat subtiel en soms wat minder subtiel. Deze kennen we hier ook wel. Wat is hier het script? ja ja en dus, doe jij dat ik weet niet of je auto rijdt maar uh, ja, ja? Nee, dus welke bij je bent ja dus, uh, ja maar, uh, ja. maar je, ben, je, je bent er wel gevoelig voor ja ja ik ook trouwens. je bent het andere waar je smiley en kan verdienen als, uh, als je twee minuten poetst. En ja, als je eerder stopt, dan krijg je dat gezicht. Oh, echt? Dat is voor volwassenen. Ja, voor volwassenen. Ja, en ja. Ja. ja, dat is wat ze dan uh, ook wel. Uh, persuasive wel. of seductive. Hè, dus uh, verleidende technologieën. Het verleid je als het ware om het juiste te doen. Het is niet zo dat uh, als je. dat er dan gelijk een hek komt. Als je, weet je wel, ik bedoel, het is, het is niet zo dwingend dat het gelijk. Consequenties heeft. Tenzij er ook een. Een flitspaal achter staat, inderdaad, dan wel. Maar meestal waarschuwen ze je daar niet voor. Um, maar het zit je wel in het denken, het verleid je wel als het om het goede te doen. Maar daar zit ook weer een bepaalde norm of opvatting aan ten ons. Nou, eigenlijk de, uh, de, de filosoof in Nederland die hier uitgebreid over heeft nagedacht is uh, Peter-Paul Beek, Ik weet niet of jullie hem kennen. Um, en hij zegt, ja, in zekere zin zijn we nooit helemaal vrij, als je het hebt over innovatieve technologieën, dit soort technologieën, maar eigenlijk alle technologieën, dus ook bijvoorbeeld deze tafel, bepaalt op een bepaalde manier hoe je zitten, zitten, hoe je die elkaar verhouden. Ik zou zeggen, deze tafelvorm, vorm van tafel, stimuleert een soort van gesprek, dat hoop ik dan althans had ook anders kunnen staan natuurlijk. En eigenlijk alle menselijke handelingen worden in zekere zin bemiddeld. En technologie is een van de, de bronnen van die bemiddeling. Dus die kun je eigenlijk nooit helemaal los van elkaar, los van zien. En, en, en nogmaals, technologie in de breedstelling voor het, het feit dat ik een shirt aan heb. Het zegt ook iets over wat, wat het feestelijk is, dat ik die aanhoud, ook al is het vrij warm. Uh, opvattingen over beschaving of over uh, wat ik comfortabel vind om te dragen, esthetische opvattingen enzovoort. Wat is dan het ethische dilemma? het is tenslotte een ethiek symposium. Dan zo heet het. Um, nou, je zou kunnen zeggen: enerzijds het bekende principe van do no harm. Hè, waar de meeste van jullie. Uh, of zij het in een eet of, uh, of überhaupt gewoon wel dit principe aanhangen. Hè. We, willen, we willen onze, onze patiënten of cliënten geen schade berokkenen. We willen dat die veilig, hij of zij veilig is. Uh, ja, we willen ook risico's om die schade, dat de patiënt of cliënt schade loopt, willen we voorkomen of zelfs helemaal wegnemen. Ja, Anderzijds. We willen toch ook wel dat de patiënt ja, toch een beetje kan kiezen wat hij, hij of zij zelf wil. Wat hij, dat hij een bepaalde kwaliteit van leven heeft. Die uh, daarvan niet te kosten zou gaan als je alleen maar met veiligheid bezig zou zijn. Dat huidige eet, dat zie je ook, uh, dat principe, dat zie je ook heel sterk terug in het huidige uh, medische eet wat de artsen afleggen echt gewoon letterlijk, ik zal aan de patiënt geen schade doen. En het komt ook terug in de, die, die principe, ik geloof dat Maatje Schermen ook hier iets over heeft gezegd. Ja. Okay. Dus enerzijds beneficence, uh, uh, het goed willen doen en het niet willen schaden, lijkt heel erg op elkaar. Uh, vaak zijn ethische dilemmas worden, ja, gaan toch vaak al over uh, hoe die principes zich tot elkaar zouden moeten verhouden. Dus wat is rechtvaardig? Hoe kun je iemand een autonomie respecteren en tegelijk ervoor zorgen dat je hem of haar uh, niet schaadt? En is dat wel het goede om te doen? Overigens dat principe van autonomie is zo, zo ongeveer de grondlegger van uh, eigenlijk de wetgeneeskundige behandelingsovereenkomst. Vooral dat idee van dat je geïnformeerde toestemming of instemming, wat dan misschien belangrijker is in de VG-zorg, dus daarvan zou je kunnen zeggen, nou, weet je, waarom moeten we ons daar nog wel druk over maken? Is van autonomie in principe ook niet veel te abstract als het gaat om kwetsbare mensen die verminderd beslissingsbekwaam zijn? Ik geloof dat tegenover dat de, de juiste juridische term is. Nou, volgens de Nationale Patiëntenfederatie wel. Moeten we daar ons wel nog steeds druk om maken, omdat vele incidenten. En een uh, begeleider in de vorige sessie zei: ja, maar wat is dan een incident? Wat, wat gelijk tot een discussie leidde over wat wel niet een incident was. Desalniettemin, de, de, de incidenten die als incident worden gezien of gerapporteerd, uh, daarin ligt vaak ten grondslag ook gewoon. Een, een, een, Gebrekkige communicatie als, als een van de oorzaken. Ja, waarom, kijk, ik ben, waarom nog druk maken voor autonomie, recht, keuze, en dan naar incidenten, mm -hmm. nog gebrekkige communicatie? Wat bedoel je die link daartussen? Dat ik net zo half van mijn naam. Ja, had. Um, Wat denk jij? Ja, <laughs> nou, ik vroeg me af, ik snap het even van regel 1 en 2 nu. Het, waarom nog druk maken over autonomie hè? dus dat hele gezondheidsrecht is heel erg gericht op autonomie, mensen die zelf precies weten wat ze allemaal willen, wel over wonen, beslissingen maken, nou dan kan je vraagtekens vijf zeggen, helemaal de vg en dan naar incidenten per jaar door gebrekkige communicatie dat is een van de belangrijkste oorzaken. Dacht ik heb ik bedoel dat mensen zelf beslissingen nemen en daardoor nou ja incident. Ik, ik, die van 1 naar 2 snapte ik niet op. als je zegt wat ik dus beweer uh, dat uh, uh, geïnformeerd uh, toestemming geven. Hè? Dus ja. dat, dat is uh, eigenlijk uh, de, de juridische uitwerking van het principe respect voor autonomie. Uh, en juridisch procedureel. Dan zeg je dus dat uh, eigenlijk als je toestemming hebt, dat zegt de nieuwe wet zorgendwang ook, zolang er geen verzet is of toestemming of instemming of een variant daarvan, is er geen sprake van onvrijwillige zorg. Dus dan als dus toestemming zo belangrijk uh, en eigenlijk het enige criterium is om kwaliteit van zorg te, te meten, dan uh, moet daar wel communicatie aan uh, vooraf gaan, want je kunt geen geïnformeerde toestemming hebben zonder communicatie. Nou blijkt dat veel incidenten zich voordoen, overigens dit is niet in de, in de verstandig zorgen maar ik zou me daar ook wel wat bij kunnen voorstellen. Uh, juist omdat mensen het idee hebben dat zij niet goed gehoord worden of dat er iets mis is gegaan in of enerzijds de informatievoorziening ja. of anderzijds in, in hoeverre hun toestemming of instemming met het medische beleid dat dan vervolgens is uitgestippeld, is ja. geïnterpreteerd. Maar dan, heb, dan bedoel je gebrekkige communicatie als een, een gebrekkige informatie aan de cliënt. Ik, ik, ik bedoel ja. het niet hoor. De... Nee, maar dan snap ik ja. wat ze bedoelen. Ja. ik denk aan gebrekkige communicatie aan alle klachten die wij binnenkrijgen over gebrekkige communicatie, bejegening. Ja. Te communiceren. Maar dat is, dat is in, ja. zi dat, dat is in ja. zekere zin snijdt natuurlijk ook het respect voor autonomie. Hè. De, ja. Hoe je iemand bejegent, zegt ook heel veel over hoe. Die iemand waardeert. En, en ik zeg overigens niet dat ik daarmee per se uh, eens ben dat je dus dat dus dan dat principe van autonomie uh, het kernprincipe moet zijn zo. Want ik denk zelf dat uh, respect voor autonomie zoals in de klassieke laten we zeggen medisch ethische interpretatie uh, ja. Niet of te abstract is om bijvoorbeeld toe te passen in verstandige in gehandicaptenzorg, maar eigenlijk überhaupt. In hoeverre kun je nou echt spreken van uh, he, shared decision making als je net door hebt gekregen dat je kanker hebt ofzo? Dat klinkt natuurlijk heel mooi, allemaal, zo'n principe, en, uh, want, uh, maar uh, ben je nou echt zo autonoom op dat moment of moeten we niet ook gewoon erkennen dat bijvoorbeeld behandelaar patiëntrelaties veel asymmetrischer zijn dan dat we zouden willen. En, en hoe gaan we daar dan vervolgens mee om? Uh, dus vandaar ook de vraag. De toepasselijke zijn die concepten wel. Verder zijn mensen ook niet beïnvloedbaar. Dat is wat ze acquiescence noemen in de literatuur. Mensen met beperking hebben de neiging om vaak uh, te pleasen of ja te zeggen of meegaan te zijn. Dus vandaar. Uh, ja, een beetje verzet. En daarbij, en dat is eigenlijk misschien nog wel een interessante filosofische vraag. Is veiligheid hè, door met behulp van technologie of gezondheid, met behulp van smileys op een tandenborstel, wel altijd wenselijk of het beste voor jou, mij, maar ook je cliënt. Bijvoorbeeld, Pieter Barnhorn, schreef een paar maanden geleden een column in de volkskant. Waarin hij zei leefstijl zo'n prominente rol geven in gezondheid, voedt de illusie dat het leven maakbaar zou zijn. Veel ziekten zijn gewoon het gevolg van domme pech. Daar helpt geen lieve leefstijl aan. Het leven is dus maar zeer beperkt aan. maar wat gezondheidsprooers en ook willen doen geloven. Wat vinden jullie van deze uitspraak? Ja, het zijn wel wat cijfers dan je tegenover zou te zetten. Dat het niet ja. helemaal ja. Is. Die, die neiging heb jij dus. Om, om, om dat je denkt van, ja, uh, ja, wacht eens even, Pieter. Onderbouw je claim. Nou ja, dat, dat het leven maakbaar is. En dat de leefstijl er, daar een grote rol in heeft. Dat, ik denk dat dat eigenlijk twee verschillende dingen zijn. Mm -hmm. En dat sommige zie dus van... Inderdaad, het gevolg zijn van domme pech, daar ben ik het wel mee eens, ja. maar dat zijn het ene niet aansluitend op het andere. Waarom niet? Omdat uh, sommige leefstijl wel invloed heeft op je gezondheid. En dan kan je alsnog de domme pech hebben bij ziek ziekte. Uh. Maar hoe belangrijk willen we dat maken? En dat is dan de vraag. En zeker als je het hebt over zorg voor cliënten, natuurlijk. Het blijkt dat mensen met een gezonde leefstijl. niet heel veel korter leven, gemiddeld. maar wel veel meer jaren in een slechte gezondheidstoestand nodig En dat is ook een prettig. Dus in die zin duurder. Ja, misschien. Ja, ja, dat is vaak. Dat mag. Mag dat een overweging zijn? Dat is de vraag, natuurlijk. Moet dat een overweging ja. zijn? Um, een persoon, en dat kunnen we als cliënten niet, dus ik Ja. De trouw kwam vorig jaar met dit artikel. Enig idee wat doodse orzijn naar maar één is? Een zittende leefstijl. Ja, dat, inderdaad, het heeft met leefstijl te maken. Zij stelden dat het te weinig eten van groente en fruit wordt er één is. Dus het, die, dat ja. idee ja. Hè, een gezonde leefstijl... staat Dat wordt ook gevoed vanuit de media. Hè. Um, een, een socioloog als Anthony Giddens en Ulrich Beck... die, zegt, die zeggen allebei van ja... Dat past ook wel in de tendens van moderne maatschappijen om steeds gepreoccupeerder, geobsedeerder te zijn met risico's, met veiligheid en vooral het voorkomen van risico's en onveilige situaties. Ulrich Beck noemt ook echt dat we leven in een risk society. Ik weet niet of jullie de Vlaamse filosoof Ignace de Vies kennen, die heeft een mooi boek daar ook over geschreven zo gestrest kunt zijn over of he, de juiste levensstijl zonnebrandolie als ik naar buiten ga uh, appels en uh, ik zet ook een banaand eten uh, dat je daar ziek van kan geraken okay. dus dat zijn tendensen denk ik uh, je zou kunnen discussiëren hoe hard dit is maar ik denk dat wat je zeker wel ziet is dat, uh, dat er tendensen zijn die uh, steeds, die ervoor zorgen dat we hè, vanuit de media, vanuit allerlei technologische ontwikkelingen, ervoor zorgen dat we ook ja, steeds meer het idee hebben dat we zelf ook daar een verantwoordelijkheid in uh, hebben of moeten hebben. En dan komen we weer terug bij Pieter, want die zegt ook, het gaat bij gezondheid zelden om eenvoudige verbanden. Laten we niet doen of het allemaal heel eenvoudig is. Leefstijl is belangrijk, er mogen we mensen binnen en buiten de spreekkamer reizen, maar laten we niet doorslaan en de patiënt, of de cliënt, of de begeleider, of de BOPZ-arts, of de locatiemanager, tot daden maken. Zijn jullie daarmee eens, of niet, of wat vinden jullie ervan? Ik moet even denken aan een casus van een BOPZ-arts, of een AVG, ik weet niet meer. Er was een cliënt die dronk eh, iedere avond 1 of 2 liter cola. En die wilde dat verbieden. Nou, dat kan. Maar of niet. Of dat kan of niet. En de koelkast moest op slot. Toen kwamen ze bij mij: mag je de koelkast op slot doen? Is dat een vrij beperkende maatregel? en zo? nee, dat is een gekke discussie. Toen zei ik: van goh, waarvoor wil je eigenlijk dat jouw cliënt geen cola drinkt? Ja, dat was slecht voor hem en zij was daarvoor verantwoordelijk. En daar zet ik dan de vraagtekens bij. Als je als oud als verantwoordelijk bent voor het leven of gezondheid van jouw cliënt. Ik denk dat jouw cliënt daar zelf ook verantwoordelijkheid in hebt. Ook al is het een persoon met een beperking. En het gevolg van was dat de koelkast op slot gaat, is natuurlijk dat de cliënt s'avonds bij de buurvrouw op uh, weet je, het heeft ook helemaal geen zin, maar dat, daar ging het eigenlijk niet serieus. Ja, of dat de andere cliënten de koelkast niet meer. Ja, dat kan ook. Is, daar, daar zit alles omheen. Maar het feit van dat ze echt zo zijn, van ja, maar dat is mijn verantwoordelijkheid. En, en, en ik ben daarvoor. En wat zei mee. je toen? Nou, ik vroeg aan haar waarom, dat, waarom zij dat zo voelt. En wat vind. zei ze toen? Ja, zegt ze: de gezondheid van de cliënt is mijn verantwoordelijkheid. Dus, nou, dat vind ik wel heel ver hè. Ja. Maar ik. ze gaan er ook best verder. En het was een hele discussie. En het ging over vrijheidsbeperkingen. Dus we hebben uiteindelijk ja, niet. Niet over je niet over AGG's, toch? Want een, nee, het was de, een aangegeven. Aan het het zonder, was in ieder geval wel arts, ja. een ja. later maakt mijn ja, arts, maar het was een arts die zich echt persoonlijk volgens mij verantwoordelijk voelt voor de leefstijl van de cliënt. En het ik denk ik. Nou, je hoort nu vaker dat mensen zoiets zeggen van ja, er wordt te veel zeggenschap, regie gegeven bij cliënten, ze mogen alles, ze mogen niets meer. Maar ik heb juist wel eens idee dat het te veel gaat, van, dat iemand zich volledig verantwoordelijk voelt voor wat iemand eet, drinkt en doet te laat. Ja. Dat dat heel ver gaat en ik heb het idee dat dat in de verstandelijke zo wel heel ver gaat. Maar ja. Het is vaak zo dat mensen verstandelijke beperkingen helemaal geen inzicht daarin hebben zo kwam een vrouw bij mij die ik al jaren ken en ze was ontzettend veel aangekomen, 25 kilo. En uh, ze wilde graag afvallen. Hè. Ze was boven ons altijd koekommertjes en leverhorst, alle gezonde dingen. Zijn. Ja. En toen hadden we haar dag dat gewoon doorgenomen. Toen bleek ze altijd een liter chocomel te drinken op haar terrein, iedere dag. En Toen legde ik het aan haar uit: joh, dat zit er heel veel in, dat is een Ze laten bekeken, oh ja, dat zit er zoveel in. Ja. Dat wist ze helemaal niet. Dat uh, ja. kun je uitleggen, hè? Als dus iemand ja, dat zegt, nou doe ik het toch, dan moet je ja. dat je zelf weten. Ja. Ja, cool. ja. De dus, ja, ja. Dus, uh, groep van mij was dat elke cliënt zocht maar twee boterhammen en maar twee stukken fruit maar het werkt ik meer mag. Dus ja. mijn worst weet, hoeveel, worst weet hoeveel fruit je eet, ja, Dat maar, ja. je is er leiding Twee boterhammen. En, en eerst, was, eerst die met haven, met de met kaas. Hè? Met kaas en hand, die ja, en dan ja, ja. had je ook een was, dan. Maar Dan mag je ook een shot nog als tweede beker. Als ja. eerste beker tegen koffie. Ja, het gaat nergens zo. Dank jullie wel. <tomstens> Dit zijn uh, lastige dingen, denk ik. Overigens is het ook weer niet zo dat ik wil zeggen dat een veiligheidsbevordering. Compleet fars is. Want ja, ik zou niet zo eruit willen komen als ik voor een voetoperatie of zo uh, naar binnen ga. Dus er zijn natuurlijk ook gewoon evidence-based uh, manieren van werken die uh, er ook juist voor zorgen dat zorg op een verantwoorde uh, logische manier wordt uh, gegeven. Uh, en dan is er natuurlijk ook nog de vraag, hè, de, de, zoals de The elephant in the room, in het Engels wel ze zeggen, is het niet zijn bepaalde dingen, zeker bijvoorbeeld technologie, of, of bevorderende technologieën, of veiligheidsbevorderende technologieën, niet vooral worden niet vooral ingezet vanuit een soort efficiency denken, vanuit een bezuinigingsdenken, of het uh, moet efficiënter, beter, hè? kwaliteitsdenken is altijd, zorg kan beter, en dat is ook zo'n slopen, het is altijd suboptimaal per definitie, het moet beter. Dat wil overigens niet zeggen dat uh, doelmatigheid per definitie immoreel is. Hè? Het is niet voor niets ook een juridisch criterium, naast subsidiariteit en proportionaliteit. Uh, maar als we het hebben over morele doelmatigheid, dan kan het eigenlijk niet zonder een inhoudelijke bepaling van de doelen die je hebt als je zorg verleent. Dus dan ben ik wel benieuwd, wat zijn doelen... Of redenen, bewegingen voor jullie om überhaupt in die zorg werkzaam te zijn. Het is behoorlijk uh, pittig, verdient niet superveel. Het is uh, niet altijd even dankbaar. Je wordt vaak ook als dader gezien inderdaad. Uh, wat zijn voor jullie dan toch redenen en misschien ook wel doelen? Wat willen jullie bewerkstelligen uiteindelijk? En ik, wat ik heel mooi vond in de vorige sessie was een AVG-arts die zei. Ik wil gewoon mijn cliënten gelukkig maken. Niet gezond, niet veilig, gelukkig. Ja. Ik zeg overigens niet dat dat geen moet zijn hoor, maar was wel, toen kwam er een discussie over: ja, maar het, gaat het daar al om? Zijn dat je verantwoordelijkheden wel als arts? Is dat wel realistisch? Heeft iemand een uh, vergelijkbare opvatting of juist iets heel anders? Of, Brak je jullie alleen in zorg om te cachen? Of, uh, <laughs> dat schiet op. <laughs> Ik vind het leuk om lastige puzzeltjes op te lossen en, uh, en dat dan met heel veel mensen tot een plan uh, uitwerken. te werken. Wat is wel interessant, want daarmee zeg je dat, dat uh, dagelijkse zorg dus voortdurend allerlei puzzels hmm. oplevert. Ja. Wat dan? Wat, wat, maakt het, wat maakt de zorg dan zo dat er voortdurend puzzels zijn? Ervaart iemand iets, als een onprettig of onmenselijk, dat moet je dan ontraven, wat is er aan de hand, wat zie je voel, je, voel je, voel je, of zie je bloed of zo, als je dat doet. En dan uh, kom je tot een soort uh, antwoord, wat het zou kunnen zijn, en dan moet er een plan, dus dat komt uh, er nu in de zorg in zijn zoveel mensen betrokken dat het veel ingewikkelder is dan het voor dokters in een normale sprekersituatie waar één persoon binnenkomt en tot een heel klein gebied eigenlijk beperkt. En dat hebben wij in de handicapzorg dus echt best wel een uitdaging om van wat ongemak of de klacht tot een uitwerking te komen. Oké, okay, dat is nou, super interessant. Mijn vrouw is overigens ook arts. ik denk dat die het oneens met je zou zijn. Die zou zeggen dat uh, elk, elke patiënt, uh, ze dan mdl arts uh, dat dat net zo complex kan zijn. Maar ik snap natuurlijk wel je punt dat je vaak in een multidisciplinair team moet denken dat er allerlei andere zaken ook aan de orde komen. En dat maakt het voor jou zo interessant en dus zo rijk. Ja. ja. Ik ga even verder hoor, want... Uh, Kijk, ik ben een zorgethicus. Dat is wat anders dan een normale, uh, laten we zeggen, voor zover die bestaan natuurlijk, maar als een medisch-ethicus. Dus ik uh, neem eigenlijk de zorg, en met name de betrekking, als, als, als uitgangspunt of de relatie tussen de En je kunt er niet echt omheen dat zorg altijd in een betrekking, zei ik, met meerdere partijen, plaatsvindt. Dat betekent dat anders dan als je bijvoorbeeld... Uh, ja, zorg opvat als, als iets wat verricht moet worden wat, um, in termen van een behandeling ofzo en dat dan gaat beoordelen vanuit ethisch oogpunt als zijnde beneficent of non-maleficent of respecteren van de autonomie ja, dit is misschien een beetje een dooddoener, maar even hoor het te uh, dit is dus vooral uh, waar ik naartoe wil qua ethiek. Hè? Want mensen komen dan naar me toe, ook collega's van mijn vrouw, die zullen zeggen, van, nou jij bent toch ethicus. Hoe zit het nou met en dan een of ander dilemma? Kijk, als ik aan dit, deze kant van het spectrum zou staan, dan zou ik alle antwoorden klaar hebben. Maar ethiek bedrijven is, is niet moraliseren. Ethiek bedrijven is eigenlijk voortdurend evalueren, vragen stellen, andere zienswijzen uh, respecteren en op basis daarvan door te denken. Um, ja, goed, dit is wat ik net ook al zei, zorgspels in, in betrekking af wat ik, wat, als je kijkt naar klassieke ethische opvattingen van uh, zorg uh, en ethiek, uh, zoals die uh, gedaan wordt dan zou je kunnen zeggen van nou ja, er zijn zoveel plichten of, of principes of normen of rechten die we gewoon moeten respecteren en dan kunnen we het afvinken als zijn uh, hier is verantwoorde zorg geleverd of we zouden zelfs kunnen zeggen van we zouden de zorg kunnen zien als iets wat een, een geconsumeerd wordt hè. een cliënt komt daar eigenlijk ergens over, natuurlijk vandaan de patiënt die consumeert zorg, die gaat zorg halen bij de producent. Uh, en er, er, er vindt een ruil uh, uh, plaats, als het ware. Maar als je zorg in dat soort uh, termen ziet, dan laat je eigenlijk ja, de nodes die een patiënt wel daadwerkelijk heeft of een cliënt, die laat je eigenlijk een beetje staan, zoals uh, de filosoof Zakai uh, ook zegt. Dus als, als je moet spreken over kwaliteit van zorg, of kwalitatief goede zorg, dan zou een zorgethicus eigenlijk zeggen ja, het gaat om, een, om die betrekking, maar dat betekent niet dat je niet ook uh, adequate kennis en kundigheid uh, uh, moet laten staan of niet hoeft aan te denken. Nou, uh, die nood laten staan, dat is toch vaak wel een argument wat, wat tegen technologie in de zorg gebruikt wordt. Hè? Op het moment dat je technologie inzet als vervanging voor hè, een zorgverlener, laten we daar dan niet, uh, zetten we daarmee de keer niet een beetje in de kou. Een andere bezwaar wat vaak wordt genoemd, zeker als het gaat om uh, technologie in verstand en gehandicaptenzorg, is dat... Scheidslijn tussen ondersteunend en toezichthoudend. He, wanneer is een technologie nou ondersteunend? Wanneer ga je er alleen beter je tanden van poetsen? En wanneer wordt je echt iets opgedrongen? Die is niet altijd duidelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de vertaling van uh, de in het Engels, dan is er niet echt een eenduidige vertaling zoals de hey, dan, dan kom je toch uit bij enerzijds assistive, ondersteunende technologie, en anderzijds surveillance, toezichthoudende technologie. Um, ik, dit zijn allerlei vormen van technologie die steeds in toenemende mate worden toegepast in, in verstandige dingen. De camera's, de uitluistersystemen, wat mensen die niet in de VG zorg werken altijd een zeer curieuze term vinden. Bewegingssensoren, valsensoren, polsbandjes, GPS, portofoon, weet ik veel wat er allemaal. Uh, wat je, tegenwoordig ziet is dat heel veel nieuwbouw bijna standaard ook technologie in de muren of in de gebouwen verwerkt heeft. En de inspectie heeft jaren geleden alweer, uh, kijk zes jaar geleden een rapport uitgebracht en berekend dat 94% van alle VG-instellingen een vorm van demotica gebruikt. Nou ik neem mag aannemen dat dat alleen nog maar is toegenomen. Dus, um, het is met name die, die, die, die gps, die tag track, die toezichthoudende vorm van technologie die vooral in Engeland, niet zozeer in Nederland, maar in, in Nederland zie je nog niet heel veel ethisch debat, nu wel steeds meer, maar in Engeland al vroeg veel ethisch debat teweeg heeft en je hebt Aan de ene kant heb je dan felle tegenstanders die zeggen van ja, het is het de privacy, de waardigheid en het zou eigenlijk alleen voor criminelen of voor velen <tie> stigmatiserend uh, gebruikt moeten worden en aan de andere kant heb je voorstellen die zeggen van ja uh, het zou, kan ook tot een veilige omgeving leiden, tot meer autonomie, zelfstandigheid de zwaarte of de zorgklas reduceren en is het beleid van opsluiting of separatie of wat dan ook, is dat niet eigenlijk veel slechter Want we willen toch vooral geen gevallen als Brandon meer. Dus zou technologie in de vorm van een polsbandje of wat dan ook niet ook een waardige alternatief kunnen zijn? Nou, zoals ik net al zei, technologie heeft scripts, kan scripts hebben. Dus in hoeverre is die domantica dan zelf ethisch neutraal? Hè? Wat doet het met de relatie als die steeds meer op afstand wordt verleend? Um, hoe zit het met big brother gevoelens of privacy gevoelens hoe is het om de hele tijd in de gaten gehouden te worden overigens niet alleen voor cliënten maar ook mensen die in de zorg werkzaam zijn die de ook de hele tijd gefilmd worden of gemonitord worden daarbij is het zo dat die technologie steeds complexer wordt kunnen we dat nog wel voldoende goed uitleggen aan cliënten nou, je kunt oneindig veel pictogrammen gebruiken maar als je technologieën hebben die ook om ethische redenen eh, niet al te zichtbaar is omdat we niet op te opdringerig willen of we willen niet een hospa, hospi, hospa, och, hospitaliserend effect van technologie hebben. Tegelijkertijd betekent dat dat we dus dan die technologieën minder zichtbaar in de muur maken waardoor het weer lastig is om uit te leggen aan cliënten of voor cliënten gewoon om, om, om te onthouden dat die technologieën er überhaupt waren. Met andere woorden, op basis van welke normen precies is het gebruik van die technologie gerechtvaardigd? Want het feit dat het minder kwaad is, een nou, waardig alternatief, betekent nog niet dat het op zichzelf goed is. He. Dus eigenlijk zou je elk hand alternatief uh, beoord, moeten beoordelen op zijn eigen meritus. Nou, als we naar de wet BOPZ kijken, die natuurlijk uh, een veroudering onderhevig is en de wet zorg. Dwang, zorg en dwang, nu al twintig jaar of zo. Maar goed, uh, daar, daar zie, wordt er weinig gesproken over technologie. Terwijl die toepassing, dat zien we, uh, gebeuren, die gaat, gaat voor de normering vooruit. Dus. Vandaar, um, vandaar dit onderzoek. Overigens, dit vind ik wel een mooie uitspraak van een andere technologiefilosoof, Charles Weerstra. Die zegt, technologie wekt vaak de suggestie van dat het beter is, van vooruitgang. Maar dat is nog wat anders als morele vooruitgang. Nou, ik heb dus onderzoek gedaan naar, uh, naar die vormen van technologie in de langdurige zorg. De leidende vraag was eigenlijk, wat zou goede zorg met hè, toezichthoudende vormen van de motica dan in kunnen houden? Dat is wat anders dan, wat is goede zorg? Ik ga het even he, vanuit mijn armchair wel bedenken met een mooie ethische theorie. Um, had misschien ook leuk geweest, maar dat wilden we niet. We wilden juist gewoon het veld in en gaan kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waar lopen mensen tegenaan? Wat gebeurt er als die technologie gebruikt wordt? Uh, hoe gaan mensen daarmee Wat zou vervolgens kunnen we daarvan leren? Um, dus ik ook ook schuldbegraad. Maar ik ben ook gewoon een paar maanden meegelopen in een instelling van mensen met een verstandelijke beperking. Participerende observatie heet dat. Het idee is eigenlijk dat je meedoet en dan net zo lang onder, ja, van onderdeel van het meubilair wordt, eh, zodat mensen zich ook minder sociaal wenselijk gaan gedragen. Overigens, sociaal wenselijk gedrag is nooit langer vol te houden dan een paar uur. Mensen vervallen toch wel in hun uh, eigen routines. Maar um, uh, dat was super uh, interessant en leerzaam. Um, en het doel was eigenlijk ook om je een beetje een richting geen kaart te geven. Ik heb hier ook een voorbeeld van, een, ja, naast een leuk proefschrift wat ik dan net heb geschreven, maar gewoon een praktisch iets: namelijk gewoon een boekje met wat tips. Uh, veel cartoons, want soms zegt een beeld veel meer dan duizend woorden. Uh, uh, en die is dan ook samen met allerlei verschillende instanties uh, geschreven. Overigens, ik heb één exemplaar die ik aan jullie kan uitreden. Dus uh, First serve. En ik... Uh, ik weet niet, ik, ik kijk of ik het even nog heb. Oh, nog begrijp ik niet. Dat is fijn. Um, kan je iets over je bevindingen vertellen? Dat ga ik niet ja. doen. Ja, ook altijd. Ja. Dat dat ja. Ja. Ja, <laughs> uh, ik kwam naar ja, dus de eerste de dag. In, dit was in het verpleeg. Ik heb in een verpleeghuis in een, in een, in een, in een vg-instelling. Uh, ochtend, middag, avond, nacht. Veel, veel de motorcar wordt juist nachts gebruikt. De eerste dag dat ik kwam, zijn gezorgd uh, van... nou, nah, De motorcar werkt prima, dus uh, je kan weer gaan. <laughs> Uh, ik dacht dat inzien... jij de monteur was. Ja, dat heb ik ook ja. wel eens van. Hey, jij bent toch die gozer van de Domotica? Ja. Hij doet het niet. Je uh, toen bleek dat ik dus ook best wel a-technisch heb. Maar uh, bij nader inzien bleek die Domotica dus niet altijd even. Nou ja, goed, het had zeker wel invloed op de zorg. Ik ga even kort in op een paar perspectieven. De eerste, misschien wel herkenbaar voor een aantal van jullie, vals positieve alarmen. Dat wil zoveel zeggen als de mogelijkheid die je te goed doet. Dus die zo scherp afgesteld is, een bewegingssensor. of wat dan ook, nou, dat je de hele dat het ding de hele tijd afgaat. Met als gevolg een soort alarmmoeheid, waardoor mensen dat ding uitzetten. En daardoor worden dingen weer niet bemerkt. Um, het management van het verpleeghuis had besloten dat er nog maar één persoon in de nachtdienst hoeft op 48 bewoners, want we hebben nu Domotica. Allemaal goed en wel als je een hele ervaren nachtdienstdoende hebt, die dan nog net wel de bewoners goed genoeg kent om te weten op welke melding ze het eerst moeten reageren. Maar als er dan opeens iemand een uitzendkracht staat die de bewoner wat minder goed kent, dan is het misschien niet heel realistisch om te denken dat je de veiligheid waarborgt met een domotica systeem. Die zichtbaarheid waar ik het net over had: het, het een, dit is een, een citaat van nou, een burgers die zei dat is toch wel heel wonderlijk. Vroeger hadden we zo'n ouderwetse belpaal met zo'n straatje, dat snapte ik nog wel. En nu zit het een muur of in de... Misschien zie je, nou ja, dat is daar een Ik kan dat niet vatten. En ik vind het dus ook heel moeilijk om mij daartoe te verhouden als arts. Ook in het, uh, om daar een uh, multidisciplinaire indicatie voor af te geven. Omdat ik ook niet altijd zicht heb op hoe zoiets nou precies uh, van invloed is op, op de woonomgeving van de cliënt. Technologie suggereert vaak ook een bepaald soort veiligheid. Als we maar genoeg, als we er maar een camera op zetten. Ik heb zelf die in een auto met zo in het ziekenhuis zat. En toen gingen we voor het eerst gingen we een nachtje in het rondom het donderdhuis slapen. Dus niet een van ons bij hem. Dus we hadden al, oh dat is de camera. En de verpleegkundige was in het vier en die zei van, ja, uh, dit gaat echt we zien hem gewoon vanuit, uh, de waar wil je een camera? Dat, dat gebruiken we echt alleen voor, dus ik snap die neiging wel, hè, voor mensen met epilepsie. Bijvoorbeeld een nachtman, die zei van, ja, ouders zeggen heel vaak camera's, maar wij zijn juist heel goed in het uitluisteren. Dat zijn een hele getrainde uitluisteren, precies elk zuchtje en kuchtje. Uh, dat, dat is natuurlijk ook een normatieve opvatting over ve wat veilig en menselijk is en welke technologie. Maar die zegt van ja, als we naar een veertig scherm moeten kijken, dan uh, gaat dat niet veiliger zijn voor de cliënt. Zorgverleners waren soms, soms heel enthousiast in het gebruiken van demo, de maar soms ook terughoudend. En dat altijd met uiteenlopende reden maken, niet alleen een soort van... Morele principes of zo, maar ook gewoon een nachtdienst en die het gewoon fijn vond om bezig te zijn. En daarbij zei ze ook: van ja, en ik wil gewoon ook even weten voor mijn eigen gevoel dat die, dat die bewoner goed in bed ligt. Er zijn er vaak voorstanders die zeggen: van de motor schaadt de privacy helemaal niet, want normaal komt er iemand binnen in je kamer en dat is veel privacy gevoeliger ofzo. Nou ja, goed, daar kun je over discussiëren, wat wenselijker is. Het is in ieder geval wel goed om bij stil te staan. Wat ook in een verstandig uh, gehandicapte instellingen was: um, uh, bij een begeleider bij een woning waar ik een tijdje had geobserveerd, Wilden ze de GPS laten zien. Die zat dan in zijn jas, de chip zat in zijn jas. En toen, uh, dus toen kwam er op het computerscherm was een signaal, maar het signaal kwam er niet. Toen zei hij tegen zijn collega: Heb je nou het signaal uitgedaan? Nee, nee, ik zou aan moeten staan. Dat nou, lukte maar niet. Nou, toen zei ik ook even, nou, volgende keer maken we toch een duo fiets. Uh, dus we, ja, waarom zouden we het eigenlijk gebruiken? Het was dus een cliënt die soms zijn neiging had om weg te rennen. Toen ik daar een week later kwam, toen deed dat ding nog steeds niet. Toen ik de week daarop kwam, dat ding nog steeds niet. En na een maand hadden ze het nog steeds niet uh, daar iets aan gedaan of aan hun. Uh, uh, uh, locatiemanager uh, aangekaart, omdat ze gewoon niet echt de noodzaak of urgentie zagen om, om dat te veranderen. Ook al een interessante, er was een cliënt die was opgegroeid op een uh, boerderij en zijn ouders waren inmiddels overleden maar die, vond het, uh, die was gewend om buiten te zijn. Op een gegeven moment, die ging elke dag een stukje wandelen, en op een gegeven moment bedacht de manager van nou, we geven hem ook een, een, een polsbandje, dan kan hij lekker alleen wandelen. Het gevolg was dat die cliënt niet meer naar buiten kwam um, en het maakt er niet uit wat voor weer het was. Hè? Dan kan je zeggen van ja, die cliënt is zo gehospitaliseerd ge dat hij alleen nog maar gewend is om um, met zijn begeleid te wandelen. Of je kan zeggen, hij mist het gezelschap either way, deze oplossing was het niet het werkte niet uh, en, ze, en ze waren heel welwillend hoor ze hebben echt van alles geprobeerd om hen toch aan het lopen te krijgen en of een stukje met de begeleider en dan niet maar nou, uiteindelijk hebben ze dat gewoon terug moeten draaien dus soms is het ook wel goed om uh, kijk, het idee van zo'n technologie hè, die iets belooft hoeft niet altijd in te matchen met wat de daadwerkelijke behoeften zijn van de cliënten. Was in de verpleeghuizen, een bewoner, die vroeg ik uh, of... of, of, of, of misschien kun je een beetje van een samenvattend afronden. Ja zeker. Ah, oké. Uh, dankjewel Frans. Uh, Laatst dan. Een uh, bewoner vroeg ik van, wat uh, vindt u van om zo'n polsband te dragen? En die zei: Ja, dat vind ik niks. Dan weten ze gelijk dat je van iets bent, een patiënt. Nee. Dan zou je kunnen zeggen: Ja, duh, je zit in een verpleeghuis, gozer. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik bedoel, het, dit is een meneer, dit is zijn woonomgeving. En die vindt het gewoon heel vervelend om ja, gestigmatiseerd te worden. Goed, uh, even wat globale conclusies. Voor en nadelen van de motorkaart. Dus zowel de voor- als de nadelen weerspiegelen niet de praktijk er is toch wel, oh sorry, een terughoudendheid onder zorgverleners om die technologie te gebruiken. En soms leidt dat dus he, tot overvante paadjes, nieuwe routines. En soms worden de oude veilige routines, het rechtermeisje, waarvan jullie alle zeiden dat is niet mijn dochter, worden die gedaan. Terugkerend thema is toch nog steeds dat veiligheid versus autonomie, waarbij het interessant is om te zien dat mensen die direct zorg verlenen uh, die veiligheid belangrijker vinden, mensen die wat verder afstaan, vaak de artsen, die hebben het dan over, de, over hoe belangrijk de autonomie is. Uh, overigens, uh, ik wil, kijk, als je een praktisch, uh, als jullie straks teruggaan naar waar jullie werken, je ja, hebt altijd wel mooie filosofisch van, maar ik wil gewoon iets praktisch hebben. Dan kan ik deze handleiding, aan, ja, die kan je ook gewoon gratis downloaden als pdf op de website van het VMC, Google gewoon handwerking, domotica, Mautica. En daar staan ook gewoon, daar staat gewoon, dan hoef je ook niet dat tekst te lezen, gewoon een soort checklistje. Dat kan helpen bij de besluitvorming. Nou, om terug te komen op wat iemand zei. Ik weet niet of jij het was, maar dat, ik ga nu de bezwaren horen. Was jij dat? Of, Iemand zei, was ik, dat was jij. Ja, ik ga nu de bezwaren horen. Ik ben dus nogmaals niet iemand die bezwaren heeft tegen de technologie. Ik ben iemand die gewoon kijkt wat er gebeurt. Uh, uh, en dat signaleert. En, en, en dat dan vervolgens weer teruggeeft. En daarom wil ik eindigen met een, uh, een stukje uit mijn veldaantekeningen. Van een onverwacht effect van die de, van die in de gang kom ik meneer J tegen, die ook een polsbandje draagt. Ik kom hem hier wel vaker tegen. Meneer J zit op een plek in de uithoek van de gang aan het raam. Hier zit hij vaak alleen, soms naar buiten staan, maar meestal druk te tekenen op de vensterbank, die als zijn canvas gebruikt. De verzorgenden staan nu toe, zolang ik mijn potlood is, en hebben we een speciaal kleuroplood gegeven op en soms een stukje papier. De tekeningen... Zij niet. Ik moet, nog, ik moet heel even de tas pakken want we moeten mij door ja, en wat moet er mij dat andere? Ah, en die hier laten liggen. Tot straks. Tot straks. De tekeningen zijn niet onverdienstelijk. Deze keer maak ik een kort praat met hem. Dat is een mooie plek, meneer J. Wat een uitzicht. Zeker weten, zegt meneer J. En het is ook lekker rustig. Lekker rustig, vraag ik. Ja, weet je wel, de andere zijn er niet de Kaas zegt later tegen mij dat ze blij is voor meneer J., aangezien hij zich voorheen altijd terugtrok op zijn kamer. En daar dan de hele dag zat te zitten, terwijl hij nu veel meer lekker buiten zijn kamer is. Om maar aan te geven dat dit soort technologieën, die vaak als privacy schadend worden gezien, ook wel degelijk kunnen worden aangewend om een stukje privacy te bieden. Dus dat was het. Um, als jullie vragen hebben of nog iets willen weten over die handreiking of over dit onderzoek dan kun je mij mailen uh...